Ik loop nu door een heerlijk groene wijk in Castricum. Misschien woont u zelf ook wel in zo'n wijk. Denkt u, nou, dit is toch wel de wijk waar ik zou willen blijven wonen. Maar misschien een stapje groter, kan ik dat wel betalen. Nou, met deze huidige rentestand is het zeer goed haalbaar om tegen lagere lasten groter te gaan wonen. Spreekt u dat aan, kom dan eens een keer langs bij HVMS om de mogelijkheden te bespreken. En we lichten het graag voor u toe. 0251 655086 086 voor onze makelaars en hypotheekadviseurs.